Ik ben uh, theaterdocent. Ik was benieuwd met wat voor doelgroep je speelt. Het is dus wel voor volwassenen een spel. Ik was wel benieuwd met wat, of je met jongere mensen het kan... Uh, ik vond het een heel interessant spel. We hebben, we hebben niet, ik was wel benieuwd als we nog wat langer hadden gespeeld. Omdat uh, de, ja, de systemen zo bloot worden gelegd. Zo je heel goed kan zien hoe geld beweegt en hoe dingen... Um, ja, meteen interactie met elkaar aangaan. Ik kreeg heel veel zin om allerlei dingen te gaan uitproberen. Dus vandaar ook de criminele organisatie. Dat is dan één ding, maar meer dat je denkt... Oh ja, wat, wat kan er eigenlijk allemaal en wat voor invloed gaat dat, heeft dat op elkaar? Uh, ik heb uh, ben begonnen met een recyclebedrijf te bouwen. En uh, daar een, uh, een upcycling winkeltje aan vast, atelier'tje. En daarna ben ik off the grid uh, een criminele organisatie begonnen die uh, afval wegwerkte. Wat ik heel goed vind aan aan het idee van ook nieuwe currency uh, creëren, is dat ik soms mijn mijn neiging is soms om te denken ah oh, kapitalisme is kut en daar moeten we van af. Terwijl het ook goed is om te denken wat wel in systemen die hier aan verwant zijn of die wel ook gaan over hoe je met geld kan werken zonder dat je meteen terug hoeft naar een soort hele primitieve ruilhandel. En iets wat in deze tijd past. Thank you.